Papà, via, Questa è la mostra florale nel castello di Gran Bay Garden. Nel parco di 14 ettari, è stata allestita un'esposizione di quasi tutti i fiori primaverili immaginabili. Più di uno milione di bulbi da fiore sono stati piantati a mano nel parco. Esta è la esposizione florale no castello di Gran Bay Garden. No parque de 14 hectares foi montada uma apresentação de quase todas as flores da primavera que se possa imaginar. Mais de um milhão de bulbos de flores foram plantados manualmente no parque. C'est l'exposition Floralia au Château de Grand Bégarden. Dans le parc de 14 hectares, une exposition de presque toutes les fleurs printanières imaginables a été mise en place. Plus d'un million de bulbes de fleurs ont été plantés à la main dans le parc. is onze tuin nog veel mooier. Ja, we moeten een beetje nadenken van kijk eens. Kijk eens. is het Tot l'heure, on va Dit is zo'n uh... hm? lange lang. Ze zou liever niet kunnen stappen en in een rolstoel zijn. Dat zou toch jammer zijn? Dat is niet waar. Ik wil gewoon wat, gewoon wat zitten om wat daarop niet te rusten, maar daarop zoiets te doen met Wormy. Ik ga wel recht staan. Huh? Wormy. stappen om je een beetje nog te warmen. Oh, ja? Ga dan, loop dan. Nee, loop dan Je zegt, loop, loop dan. Nee, ik zeg, ik ga doorstappen. Je zegt, loop. En loop. Ja? Modern. Maar je stopt tot daar. Tot dat geel bloemetje. Wil je pipi doen? Nee, maar ik wil wel dat je je oortjes Sluit je oogjes als altijd. Sluit je oogjes en piep zeker is Ze zijn ah, beeld. Donkerroze en lichtroze. Mooi. En daar zijn we nog. Mooi. Je vois, Dat zijn lilies. Japanse oh. lilies. Mama, ik heb een verrassing. Slaat je ogen. Tot die nog geen bloempjes. Kijk maar. Jolien, die mauve, die roze. Papa is al te ver. Dat zijn nog echt... Ik weet niet hoe. Oeps. Oh, wacht, wacht, kijk. Ik ga een foto van maken. Dat doet okay. pijn. Wacht even. Dat doe ik toch? Dank je. Zijn het eigenlijk echte bloemen? Ja, ja, ja. We hebben er, nog, we hebben er zo nog in de tuin gehad, ja. maar die zijn dood. Oh. Je was ziek je poes, maar je. Het is cool, hè? Je moet me je vijf. Ja! Yeah. <coughs> Gaan we samen? <coughs> ja, samen. <coughs> <coughs> wow! <gasps>